Ik ben uh, vier dagen meegelopen met een, uh, met een cameraman, regisseur en editor en uh, hij is bezig geweest met, uh, met camera's en met filmen van programma's en, uh, en hebben ook hele leuke dingen gedaan. En We zijn in de Zap Live studio geweest en uh, daar hebben we meegekeken met een live, live show van, van uh, Zap Live. En uh, daar hebben we ook heel veel BN's ontmoet. Dus dat was heel leuk. Ik ben bij een mobiele schoonheidsspecialist ben ik uh, stage lopen. Uh, dat is een schoonheidsspecialist die naar nou allemaal mensen toe rijdt. En dan gaat ze daar vooral meestal zieke mensen behandelen. En je gaat ook naar het ziekenhuis toe, waar we mensen met uh, kanker hadden behandeld. En dan gewoon ja, mensen blij maken, vooral met e iets kleins. Nou, die, die, uh, die stage, dat is, dat is echt geweldig. Uh, want uh, ja, ze vinden het leuk om een keer echt aan het werk te zijn. He, want het theoretische leerweg ben je toch vaak, he? nou de naam zegt, theoretisch bezig. Terwijl de leerlingen zelf best wel behoorlijk uh, praktisch ingesteld uh, zijn. Vandaar dat we twee jaar geleden uh, voor de derde klasses uh, ingevoerd hebben dat ze echt zelf uh, aan de slag gaan. Namelijk een, een vierdaagse uh, stage, een beroepstage. Uh, Moeten ze eerst duidelijk ontdekken van, hey, welk beroep uh, past er uh, bij me. Hebben we ook op opdrachten voor ontwikkeld, doen ze een test. En moeten ze een stage zoeken die uh, daarbij past. Talentenmap is, is dus de naam voor, uh, voor die opdrachten. Ja, dus In klas 2 krijgen ze die map en uh, de opdrachten uh, daarbij uh, voor uh, klas 2. Dan gaan ze met de mentor samen uh, aan, de, aan de slag. Om, om bijvoorbeeld... Uh, te noemen eh, wat ze tijdens die stage eh, moesten doen, er stond een rijtje kenmerken, bijvoorbeeld eh, persoonskenmerken. Van, eh, je moet makkelijk met iemand contact eh, kunnen leggen of eh, je moet ordelijk zijn. En dan moesten ze aangeven, is dat nodig voor dit beroep? En het is heel mooi dat dat in InsLearning gedownload kon worden. Ze konden het invullen en uploaden en dan zag de mentor het ook. En die kon er ook met haar over in gesprek. De meeste dingen werden op kwart op school gedaan. Maar je had ook opdrachten die je thuis moest maken. En dat moest je dan via e learning inleveren. Zodat de docent kon kijken. Ik moest een brief schrijven. Om kennis te maken. En te vragen of je kon stage lopen. En uh, kennis maken gesprekken vast. Brief schrijven vond ik wel interessant om te doen. Ja, Je leert omgaan met nettere taal die je normaal niet spreekt. En je leert je... Um, ja, voor te bereiden over het stage die je gaat uh, doen. Ik heb wel geleerd van de stage de dingen die ik echt leuk vind. En ook de dingen die ik niet leuk vind om te doen, dus dat helpt wel. Die stages waren nieuw en om het via It's Learning zeg maar, te regelen was nieuw. Dat is gelukt, onder andere doordat je bij It's Learning zeg maar, heel handig en gebruiksvriendelijk... ...toegankelijk uh, de dingen neer kunnen zetten. Dan stond daar een heel blad en dat kon je dan invullen met de uh, eindopdracht... ...en wat je ervan geleerd hebt en wat je ermee bereikt hebt. En uh, dat moest je uiteindelijk online inleveren via de docent... ...en die ging het dan beoordelen of het goed of fout was. De docenten uh, vinden het ook uh, heel fijn... ...want uh, die gaan ook op bezoek uh, als ze met de stage bezig zijn... Uh, heb je op een heel andere manier uh, weer contact met, uh, met de leerling? En heb je ook een gesprek met die leerling? Van hé, hey, uh, wat voor dingetjes heb je uh, moeten doen? Uh, wat voor eisen worden er aan dat beroep gesteld? En past dat bij jou? En wat heel leuk is, dat we na die stageperiode uh, gemerkt hebben, en dat, dat hoor ik uh, van leerlingen en ook van, uh, van collega's, dat. Uh, dat de leerlingen uh, ja, gewoon meer, meer betrokken zijn. Want ja, zonder doel uh, aan, aan een studie bezig te zijn, ja, dat, uh, dat is een moeilijke opgave, zeker voor een puber.